Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de Salomons knoop rand maken. En die maken we aan de perfecte driehoek omslagdoek. Kijk, dit is de Salomons knoop. Hier komt nog een rand aan. Ik ga het heel rustig uitleggen. Um, maar ik ga eventjes vertellen welke wol ik heb gebruikt. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik heb gekocht. De Eva van de Vibra. Uh, dit is de binnenkant. En de buitenkant wordt dus lichtgrijs. Je haakt de omslagdoek met haaknaald 3,5 op 4. Maar ik ga haaknaald nummer 6 gebruiken. En dat is makkelijker, want dan, ja, dan zie je ook mooi het patroontje van de wol. En dan gaan we ermee beginnen ik heb net verteld welke wol ik heb gebruikt de eva en um, ik heb vast een stukje salomons knopen aan de perfecte driehoek sjaal gehaakt en dit is natuurlijk gewoon een beginnetje en ook deze rand hier komt nog een rand salomons knopen op maar ik ga nu even uitleggen hoe ik het begin heb gemaakt en dan ga ik dadelijk samen lekker met jullie haken, kijk ik heb het aan de bovenkant uh, heb ik hier zo twee uh, salomons gehaakt tot het punt en het begin en dan gaan we dadelijk samen doen hoor en ik heb natuurlijk ook de salomons knoop uitgelegd uh, in het spaghetti top truitje en die link zal ik hier zetten maar we zijn dus nu bezig met de salomons knoop en ik ben begonnen hier aan deze kant met een salomons knoop dus aan de zijkant ben ik met een knoop begonnen dan pakken we deze dit stokje daar zetten we vaste op en dan doen we twee knopen en dan slaan we elke keer één stokje over maar ik ga met jullie mee haken tot het punt hier en dan gaan we deze kant natuurlijk weer hetzelfde afmaken dus ik ga deze nu kijk dit moet ik nu even onthouden want ik heb dit natuurlijk even uitgeprobeerd ik heb deze kant gewoon een uh, lus gepakt um, en ik ga het even uithalen en dan gaan we samen beginnen aan de Salomons knoop rand die aan de perfecte omslagdoek hoort of hoort, je kan er alle randen op maken die je wil natuurlijk Ik mijn camera goed zetten zodat je lekker mee kan kijken oh ik wil nog heel even dit bord laten zien hier boven dit heb ik gekocht bij de action ja ik ben er wel blij mee, kijk hoe leuk die kaartjes eraan hangen enjoy en summer happy mind life, kijk en ik heb uh, altijd wel leuke dingetjes op om achter mijn foto's of onder achter mijn video's te maken maar goed, de Action is altijd een hele leuke inspiratiebron um, je pakt dus je uh, driehoek uh, omslagdoek zo, zodat je de rechterkant aan de onderkant hebt en de rand komt alleen op de driehoek Dan begin je met de salemonsknoop hier in het begin met een opzetlus of uh, ja, ik ben gewoon verder gegaan met mijn uh, wol. Dus je maakt dus een salemonsknoop, omslaan, doorhalen en je pakt de achterste lus, steek je in. Je haalt de draad op, omslaan, door 2. Dat is de salemonsknoop. En ik begin nu dus hier een vaste in te zetten in de 1, 2, 3 in deze, in de eerste dubbele uh, stokje. Daar zet ik een vaste. Dus ik heb aan deze kant nu een Salomon's lus Dan ga ik weer twee lussen maken. Dit is omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en nog een, je haalt de lus, je haalt de draad door, je steekt achterin je haalt je draad op, omslaan door twee, dan heb je een twee salomons knopen dan sla je deze over en je steekt in de volgende in en je zet een vaste en dan ziet het er zo uit. Je maakt weer twee lussen. 1 2 Je slaat één stokje over in dit geval is het een dubbel stokje wat je overslaat omdat het aan deze omslagdoek is en je hebt weer twee lussen dan ga je weer twee lussen maken twee salomons knopen, twee lussen, hoe je het noemen wilt en je slaat weer een dubbel stokje over dan krijg je dit als resultaat en hier heb ik er één maar dat komt dadelijk goed, hier kom, komt nog een rij over langs dus we gaan dadelijk nog een toer Salomons knopen haken en die rand die heeft maar twee toeren dus twee toeren Salomon knopen het is wel een hele handige rand want hij is lekker losjes en het is een leuke afwerking, je slaat er weer één over en in de volgende maak je een vaste je lusje trekken, draad doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 dan sla je deze weer over en dan kom je op die ene laatste tot de punt hier Daar zet je weer een vaste in en dan ga je weer twee lussen maken. En de salamonsknoop. Ja, ik heb een spaghetti topje gehaakt. Uh, video hiervoor. En die is, ik zal de link daar ook van onder zetten. Ja, die is zo leuk geworden. Maar goed met die salamonsknoop wist ik ook niet dat je daar zoveel kanten mee op kon. In het midden hier. Zet je een vaste. En dan ga je weer twee lussen maken. 1 2 en dan ga je omdat het natuurlijk gelijk moet lopen, hier heb je op dit stokje een vaste gezet, en dan ga je hier dus ook deze sla je over je gaat hierop een vaste zetten dus je steekt in, je haalt je draad op omslaan door 2, en dan is dit je eerste toer salomons knopen en dan gaan we deze toer even afmaken iedere keer twee salomons knopen maken en dan sla je een stokje over en in de volgende steekje maak je een vaste dan sla je weer deze over en je maakt een vaste en weer twee lussen maken je kan de video langzamer zetten dat weet je misschien al maar ik leg het nog maar een keer uit je kan hem langzamer zetten hier rechtsboven zijn twee drie puntjes en dan kan je de afspeelsnelheid aanpassen en de ondertiteling natuurlijk aanzetten 1 2 deze daar zetten we weer een vaste en we gaan weer verder met de salomons en we slaan weer een over en we gaan weer verder met de vaste, dus we hebben hier een vaste ingezet en nu weer een salamons knoop. En we slaan deze over en een vaste. En nu gaan we hetzelfde doen weer als aan deze kant. Hier hebben we één Salomons knoop gehaakt. En op het einde hier zetten we hem vast. Dus dat gaan we ook aan deze kant doen. Eén Salomons knoop. Zo. En dan gaan we hem vastzetten in de laatste steek. Met de vaste. Dit is toer 1. En dan gaan we daar aan toer 2 beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. En we beginnen nu aan toer 2. Dus we ja, bekeren we het werk als een blaadje zo. En dan begin je weer deze toer. Daar gaan we samen doen, dus we gaan nu twee lussen maken. 2 salemons lussen één 2 en nu gaan we in deze eerste knoop hier gaan we een vaste zetten zo, dan ziet het er zo uit je moet eigenlijk vaak gewoon veel oefenen en als je de knoop de salomons knoop begrijpt nu weer één, en de salomons knoop heeft altijd twee lussen dus we gaan er nog één doen als je veel oefent dan uh, ja dan is het echt gewoon plezier om te maken dan gaan we nu deze slapen over en we pakken de volgende steek zie je dat die ja hoe moet ik het laten zien dat je deze overslaat en dat je de middelste steek pakt met twee lusjes met een vaste zet je hem vast krijg je dit als resultaat leuk hè? het lijkt ook een beetje op een bloemetje dan ga je weer twee lussen maken 1 En je slaat deze over, en je pakt weer die knoop die hier bovenaan zit. Tweede knoop, dus eigenlijk, ja, verspringt de Salomons knoop elke keer. Dat is het idee erachter om hem zo mooi mogelijk rand te krijgen. Je maakt weer twee lussen. Één Het garen is ook wel heel leuk om mee te werken. Je slaat deze knoop over en je pakt de volgende en een vaste, dan weer twee lussen. je slaat deze over en je pakt de volgende daar zet je een vaste in dan weer twee lussen 1 2 je slaat deze over en je pakt de volgende je maakt weer twee lussen je slaat er één over en je pakt deze, kijk en dan ben je bijna uh, dit zijn de knopen voor het, het midden dus daar ga je een vaste inzetten en weer twee lussen maken 1, twee dan sla je deze even kijken nee deze in het midden die sla je dus niet over daar ga je insteken en je zet een vaste. Zo. Is dit je midden? Dus in je midden, daar zet je een vaste. Dan ga je weer twee lussen maken. En je zet in die volgende knoop hier, want dat heb je hier ook gedaan. Daar zet je een vaste. dan weer twee lussen een beetje garen pakken ik heb nu één lus gedaan dus ik moet er nog een je slaat deze over en je pakt de volgende wel heel leuk hoor om een randen mee te maken echt leuk want het valt lekker ja het is een beetje een heel luchtig randje zo heel mooi en je kan dit natuurlijk door laten lopen en nog veel meer salamonsknopen maken maar goed ik laat nu dus uh, zien zoals de omslagdoek uh, gehaakt is en dan uh, ja dan leer je ook weer gewoon een andere rand, je slaat deze weer over en je pakt de volgende en je maakt weer twee lussen twee salomons knopen, je slaat deze over we zijn alweer bijna klaar met de omslagdoek ja als jij de omslagdoek klaar hebt dan gaat het natuurlijk langer duren want dit is een eigenlijk een voorbeeld hè? hoe je het moet doen of hoe je het kan doen wat je wil wat je zelf mooi vindt dan sla je weer deze over en je pakt de volgende en je maakt weer twee salomons knopen. deze sla je over en je maakt een vaste twee salomons knopen. lekker losjes je werk houden het is niet nodig dat je oh, nou begin ik te praten en te haken tegelijk het is niet nodig dat je hiermee heel krampachtig haakt je haakt gewoon die lussen ja gewoon gewoon je moet het gewoon onder de knie zien te krijgen maar gewoon ja het is gewoon wennen het is het is gewoon wennen ja, ik kan het niet anders formuleren dan gaan we nu naar de laatste kijk hier hebben we een knoop in gezet en de laatste zit hier op de hoek hier en daar zetten we een vaste in en je haalt door en dan is dit je resultaat van de Salomons knoop rand om de perfecte omslagdoek ja ik vind hem heel mooi, het is echt een leuke rand ik laat hem zo nog even zien dit was weer een video van Iedereen kan haken, graag duimpjes omhoog abonneer hier op deze knop en ik zie je bij de volgende video weer terug bedankt voor het kijken